COC maakt zich zorgen over toenemend homogeweld. Drie gewonden door ongeval op de A50. En natuurliefhebbers maken zich zorgen om bijstand in de provincie. Een mishandeling bij een GKV in Groningen, een belaging van LHBTI-jongeren in Eindhoven... ...en een mishandeling van een vrijwilliger bij het COC-kantoor in diezelfde stad. Het was geen goed weekend voor de regenbooggemeenschap. Hoewel er in onze regio voor zover bekend geen geweldsincidenten hebben plaatsgevonden... ...maakt het COC-regio Nijmegen zich wel zorgen over de toenemende dreiging richting LHBTI'ers.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 om te laten zien, in Nederland kan je jezelf zijn en mag je dat ook laten zien. Op de A50 bij hetere gebeurde maandagavond een ernstig ongeval. Twee voertuigen kwamen in botsing en daardoor raakten drie personen gewond. Het ongeval gebeurde iets voor 9 uur. Diverse hulpdiensten werden gealarmeerd en de traumahelikopter kwam ook naar de locatie. Door het ongeval werd de snelweg voor een groot deel afgesloten. De toedrag van het ongeval is nog niet bekend. Een stadsbus en een scooterrijder zijn maandagavond met elkaar in botsing gekomen. Dat gebeurde rond kwart voor twaalf op het Hertogplein in Nijmegen. Door nog onbekende oorzaak raakte de scooterrijder de zijkant van de bus... ...waarna de bestuurder ten val kwam en gewond raakte. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De buschauffeur en de passagiers kwamen met de schrik vrij. De reizigers zijn per taxibus verder gebracht. De politie sloot het Hertogplein enige tijd af na het ongeluk. Het gaat al jaren niet goed met de bijstand in onze provincie. Natuurliefhebbers maken zich grote zorgen en daarom wordt alles uit de kas getrokken om de komende weken de bij een handje te helpen. Zo is ondanks de bijenvoedselbank weer geopend, waar geïnteresseerden gratis bloemzaad kunnen ophalen om bijen, hommels en vlinders te ondersteunen. De bijenstand is de afgelopen 30 jaar met maar liefst 75% afgenomen. Dat blijkt uit cijfers van de Bijenstichting. Meer dan de helft van die bijen staat op de rode lijst. Dus die, die, die worden bedreigd. En zelfs als je dan kijkt naar die, die, die 55% van die 350 soorten op die rode lijst... is bijna een kwart van die bedreigde bijensoorten. Die hebben we al jaren niet gezien, dus die zijn mogelijk zelfs al uitgestorven. En dus moet er hoognodig iets gebeuren. Op zo'n 300 locaties door heel Nederland verspreid zijn er daarom voedselbanken voor bijen opgericht. Hier kunnen geïnteresseerden gratis bloemzaad ophalen. Zoals bijvoorbeeld hier op deze zorgboerderij in Arnhem. De bijenvoedselbank dient als voedselbank voor de wilde bijen. Dus dat ze pollen en nectar uh, kunnen halen uit de wilde planten. Vorig jaar hebben wij al een deel van het zaad uh, dat we uitdelen... hier in deze strook ingezaaid. En die staat er nu zo bij. Dat vind ik een hele goede actie, want de bij heeft het moeilijk. De wilde bij. We gaan ze uitzaaien in onze moestuin. Er staan al veel bloemen, maar er zijn ook uh, bloemen in die we nog niet hebben. Dus uh, dat krijgt een goede bestemming. In totaal worden er 60.000 zaadpakketjes uitgedeeld. Het plan is dat de zaadjes op 22 april op Nationale Zaaidag, massaal worden geplant. Misschien dat de bijenpopulatie hierdoor iets zal aansterken. Dan kijken we weer even naar de sociale media. Wij zijn Nijmegen meldt op Facebook dat dit weekend de gemeentelijke speeltuinen van Nijmegen weer zijn geopend. Het gaat hierbij om de Leemkuil en Brakkenfort. Afgelopen weekend waren er allerlei activiteiten als aftrap van het nieuwe seizoen. Smaakmarkt doet via Instagram een oproep aan muzikanten om zich aan te melden voor een optreden op de Vierdaagse Feesten. Smaakmarkt verzorgt sinds enkele jaren het festival Ramblas op de schuik Betonsingel. Voor de donderdag van de Vierdaagse Feesten zoeken ze nog muzikale invulling voor hun podium. En de pagina Droon Wageningen plaatst op Facebook een prachtige luchtfoto van het Lexcus via bij Zonsondergang. Het is de vierpont tussen Randwijk en Wageningen. Er staat verder geen bericht bij, maar het is wel een mooie foto om te zien. En dan sport. Eerste paasdag speelde NIC de uitwedstrijd tegen FC Emmen. NIC is in de race voor een play plek voor Europees voetbal. Maar dan moeten de punten wel gepakt worden in Emmen. En dat lukte nou net niet. NIC en Emmen wisten namelijk beide niet te scoren. En de eindstand was dan ook 0-0. Dan ben je als trainer Rogier Meijer dus niet tevreden. Nee, zeker over de uitslag niet. Hè? Ik bedoel, als je gezien hebt de wedstrijdbeeld. Dan hadden uh, ja, we moeten winnen. Zeker ook uh, gezien het aantal kansen wat we gecreëerd hebben. Uh, dus daar ben ik uh, ja, uiteraard niet tevreden over. Ik ben wel tevreden over het spel van een groot deel van de wedstrijd. Uh, op een hele moeilijke, uh, moeilijke grasmat hebben we denk ik uh, goed positiespel gespeeld. Ja, voldoende kansen gecreëerd, maar niet gescoord. En dat is, uh, ja, teleurstellend. Nee, verwijs je jouw ploeg dan nog iets? Of is het vooral het balletje dat net niet goed valt?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 Uh, ja, wat we eigenlijk het hele seizoen al laten zien en dan thuis winnen van Vitesse. Ja, en dan, er was nog meer nieuws met Pasen over NEC. Want gisteren werd bekend dat Sufjan El Elkarawani zijn contract bij NEC niet gaat verlengen. De 22-jarige back zal dan ook transfervrij vertrekken deze zomer bij NEC. Elkarawani was al langer met NEC in onderhandeling over zijn aflopende contract... ...en kreeg zelfs nog wat extra bedenktijd van technisch directeur Carlos Aalbos. Toch kwamen beide partijen er niet uit. Het is de tweede speler die niet bijtekent en transfervrij weggaat, want eerder werd nog bekend dat verdediger Ivan Marquez ook niet gaat verlengen. En dan het weer. Na een paar lenteachtige paasdagen deed het weer vandaag alvast een klein stapje terug. De zon was wel geregeld nog te zien, maar er waren ook de nodige buien die over de regio heen trokken en de temperatuur was nog maar zo'n 12 graden. Morgen wordt het helaas niet beter, dan hebben we in de ochtend nog te maken met een regengebied dat langzamerhand het land uittrekt. Daarna wordt het even droog, in de middag weer enkele buien en er staat ook een stevige wind. Temperatuur morgen wederom zo'n 12 graden. Donderdag is weerbeeld precies omgekeerd, dan start de dag met enkele buien en wordt het later langdurig droog. Ook vrijdag houden we het wisselvallige weer nog even aan. In het weekend zal het wat vaker droger blijven. Op de temperatuur gaat dan weer langzamerhand wat omhoog naar 15 en misschien 16 graden. Ja, dit was het RN7-regionieuws van vandaag. Voor het meest actuele nieuws kun je altijd terecht op onze website rn7.nl. En alle reportages zijn terug te vinden op ons YouTube-kanaal RN7 Online. En heb je zelf een tip voor onze nieuwsredactie? Stuur dan even een mailtje naar redactieapenstaatje rn7.nl. En wij zijn er natuurlijk morgen weer. Tot dan!